dat je hier zij. Ik zal u eens tonen hoe je super slim kunt shoppen met Superplus. Ik open de Mydelease app en ik bekijk altijd eerst mijn promos en kortingen voor ik mijn boodschappen doe. En dat is niet alles. Kijk anders even mee. Dan geef ik u vier super slimme tips waarmee je alles uit die Superplus haalt. Ga naar het hoofdmenu van je Mydelease app. Als je onderaan klikt op Nutri, zie je of je 5, 10 of 15% korting krijgt op Nutri-score A en B-producten. Zo kan je elke maand tot 30 euro besparen op meer dan 5000 producten. Juuut, ook op deze nootjes voor peanuts. Nice. Wist je dat je met Superplus promo's krijgt bovenop bestaande promo's? Klik op Shop en dan op Promoties. Hier vind je alle extra promo's exclusief voor Superplusleden. Zoiets extra krijgen, dat is een beetje zoals een parel in een oester. Kijk voor je shopt ook zeker naar je persoonlijke e-deals. Die vind je bij je profiel. En dan simpelweg op Mijn E-Deals klikken. Hiermee verzamel je sneller punten. Activeer ze voor je begint te winkelen. En wanneer je afrekent aan de kassa of online, komen deze punten automatisch op je SuperPlus account. Feestje! Ja. Wat kan je allemaal doen met je verzamelde Superpluspunten? Ah wel, veel. Ga naar punten onderaan het hoofdscherm en klik. Je kan je punten bijvoorbeeld inruilen voor producten, waardoor die ook goedkoper worden, een vereniging steunen of een goed doel. Wow. Of je kan ze inruilen voor korting bij een van onze partners. Of voor een 5 euro bon bij de lijzen zelf. Super toch? Allee, ja. Superplus toch? Precies zo. Zo gemakkelijk is het om superslim te shoppen. En als jij dat ook wil, download of open dan je MyDelize-app. Ontdek elke week andere promo's en e-deals. En gebruik je app in de winkel of online. Super, hè? Superplussers shoppen. Superslim.